Dit is proef 2, klasse BB Tessa en Verona, gereden tijdens de storm Dennis. In de proef was om half 4, toen kan ik je vertellen dat er heel veel herrie was. Gestudeerd door J.M. Boudens. Ik geef eerst eventjes het complete commentaar onderaan, dan kunnen we in de proef even meekijken wat we daar zelf van vinden. Het puntentotaal was in de BB 154,5, dat voor motivatie rubriek er staat meer controle te vaak mond open en tegen de hand tong uit mond moet meer harmonie zijn advies bitfitter laten komen uh, Verona wordt jaarlijks nagekeken op haar bit en we hebben twee bitfitters al gehad ze heeft een heel simpel bit eigenlijk dus ja ik weet niet wat we daar dan nog aan zouden moeten doen daarnaast heeft ze een, uh, een zeer ergonomisch hoofdstel dat alle drukpunten probeert te ontlasten dus ik denk dat we wel heel veel al doen voor haar uh, Tessa, voor je, proef, voor je proef te rijden moet je echt netjes op de letters rijden en heel goed de hoeken inrijden met al, altijd de juiste stelling. Als het misgaat, niet afreageren op paard, denk ik dat er staat. Uh, we gaan even kijken of Tessa daadwerkelijk afreageert op Verona. Uh, ik zie dat eigenlijk nooit bij haar. Maar goed, de jury ziet wellicht dingen die ik niet zie, dus ik nodig iedereen uit om mee te kijken naar deze proef met alle cijfers erbij en daar dan zelf even iets van te vinden. We beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsstraf C op de linkerhand. Krijgt een 4 voor naast AC plus tong uit mond. Ik moet even opletten op de bakletters. Je ziet hier de twee A's achter elkaar die niet helemaal recht achter elkaar staan. Uh, ja, ze moet op de zee rijden, dus op zich zou ze toch recht moeten zijn. Uh, e, afwende arbeidsstap, krijgt ze een 4 voor tegen de hand. En dan B, rechterhand en arbeidsdraf, krijgt ze ook een 4 voor slordig verkeerde stelling. AXA grote volte, een 4, te klein en slordig. De volte is te klein en slordig. Oh, Dat is de jury. Tussen A en K overgang arbeid, stap 4. duurt te lang. Grof in de mond krijgen we nu. KEB halve grote volte na enkele passen paard de hals laten strekken voor B teugels op maat 4. Draaft spanning. Dan tussen F, A, K, arbeidsdrag. Daar krijgt ze een 6,5 voor. Dan kxm van hand veranderen. Bij M, doorzitten. Dan krijgt ze een 4 voor. Tegen de hand, verkeerde stelling in de hoek. C, grote volte, arbeidsgelopen links aanspringen, 5. Tegen de hand en scheef. C, hoefslag volgen, overgang, arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 6 voor. En dan voor E, arbeidsdraf, een 5. Te veel hand. F van hand veranderen, F arbeidsdraf doorzitten, 5. Niet hoek ingereden. A, grote volte, op de volte, arbeidsgelopen rechts aanspringen, een 4. Te klein, tegen de hand. A, hoefslag volgen en arbeidsdraf, een 4. Tegen de hand trekken. Voor E euh, sorry, arbeidsstap een 6 en dan E afwenden B linkerhand en overgang arbeidsstraf. 4 spanning te vroeg in traf. CXC grote volte en 4 spanning tegen de hand. En dan krijgen we hxf van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6 en een half voor. EBE halve grote volte. Een 5, verkeerde stelling. En daarna krijgen we. Tussen F en A overgang arbeidsstap, daar krijgt ze een 7,5 voor. Daar staat achter wel ontspanning. En dan krijgen we uh, tussen F na arbeidsstap en dan krijgen we A afwenden tussen X en G halt houden en groeten. Hier staat dan naast de AC-lijn. zitten niet in het juryhoekje, dus dat kunnen we denk ik niet zo goed beoordelen. En vervolgens stap 6,5, draf 6,5, gelop 6, impuls 5, contact en verbinding 4, rechtvaardigheid en harmonie 5, effect van hulp 5, houding en zit een 6, verzorging van het geel 8. wat resulteert in 154,5 punt.